Het enige wat mijn zoon eigenlijk de hele dag doet, is eten, poepen en slapen. En het liefst ook in die volgorde. Het eten gaat hem goed af, want hij krijgt namelijk al een beetje spek in zijn En de poepen heeft hij ook al aardig onder de knie, afgezien van een rode kop die hij krijgt tijdens het persen. De luiers aan 17 cent per stuk vliegen er doorheen. Bij het slapen ligt voornamelijk de uitdaging. Eenmaal in slaap maakt hij wel uren, maar het inslaap krijgen is een ander verhaal. Alle trucs komen uit de kast. Nijtje op de fiets, op zijn rotje knois. Als ze het mij niet gaan gieten, want daar knap ik op af. Hoewel een beetje nattigheid is niet altijd een straf. Zingen en wandelen minuten lang. heen en weer in de woonkamer, iedere keer dezelfde rondjes. En als dat allemaal niet werkt, dan toch maar de allerstroostende boezem van de vriendin. Waar hij tijdens het eten en het poepen langzaam in slaap valt om al zijn avonturen te verwerken. En na vier uur slaap begint het hele riedeltje gewoon weer opnieuw.